Wij zijn BOVEMEI, de financieel dienstverlener voor en door de branche. We helpen mobiliteitsbedrijven succesvol ondernemen. We zorgen dat het netwerk van mobiliteitsbedrijven en hun klanten digitaal verbonden is met BOVEMEI. Hoe? Met mijn ondernemersportaal. We voorspellen welke klanten toe zijn aan een nieuwe auto. We geven je inzicht in je producten en diensten en de risico's die je loopt. En hoe je meer geld kunt verdienen, door bijvoorbeeld het verkopen van autoverzekeringen. Geef je inzicht in je APK-marktaandeel en laten zien welke APK-klanten je bent verloren. Verder kun je schades melden, kentekens aan- en afmelden, je polisbladen inzien en nog veel meer. Samen met jou blijven we continu doorontwikkelen. Zo zorgen we er samen voor dat mijn ondernemersportaal de plek wordt waar je succesvol onderneemt. Samen vooruit, Bovee